Mile21 is een tool die ontwikkeld is door consumentenorganisaties, waaronder testaankoop, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Het doel van de tool is om het brandstofverbruik van de auto's te kunnen meten. Mensen die de tool gebruiken kunnen het merk van uw wagen ingeven, het type ervan en kunnen hun tankbeurten ook ingeven. Zo zullen ze zicht krijgen op hun eigenlijke verbruik en dus ook de CO2-uitstoot van de wagen. Je zal zien dat in veel gevallen beide zullen afwijken van wat fabrikanten je willen doen geloven. Daarnaast geeft Mile21 ook nog tips hoe je het brandstofverbruik van je wagen kan doen dalen, door tips te geven over rijstijl of over het onderhoud van de wagen. Geïnteresseerd? Neem gerust een kijkje op testaankoop.be-mile21.